Met deze truc gaat ondertitelen veel sneller. YouTube heeft een automatische, een soort spraakherkenning-ondertitelingsstoel waarmee jij ontzettend veel tijd kunt besparen op het maken van ondertiteling van jouw video's binnen jouw editsoftware of als je hem uploadt op Facebook bijvoorbeeld. Upload je video op YouTube en ga naar dit kopje. Als je een script hebt, upload je hem hier en laat je hem YouTube automatisch timen. Dat doet hij meestal best goed. Als je geen script hebt, laat je YouTube je video automatisch ondertitelen. Hij herkent het al best goed, maar waarschijnlijk staan hier en daar nog wat fouten in. Nou, je kunt de tekst en de timing hier aanpassen. Als dat perfect is, sla je de subtitles op en that's it. Dan kun je je ondertitelingsbestand, inclusief timecodes, meteen downloaden. En meteen gebruiken in edit software of op Facebook, bijvoorbeeld. Wat zijn jouw handige videotips? Laat een reactie achter en wie weet, maak ik er een video over.